Zo, het is vandaag zondag en ik heb vandaag een proefje, maar niet zomaar een proefje. Ik heb een proefje met Verona. Oeh, Het is een F7, want de blondie staat op de arkhoeven die we daar gisteren gebracht. En... Ik wou het toch maar 7 proefje doen. Dus mocht ik hem op Froda doen. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd hoe het vandaag gaat. Um, ik hoop dat het goed gaat. Het is op dit moment 9 over 9. Oh. En um, mijn moeder die gaat zo terug voor de live chat voor jullie. oh. En uh, ik ga hem lekker vlechten. Dan ga ik even naar Blondie's lege stal. Want Blondie die is natuurlijk weer weg. En ik leg daar meestal mijn wedstrijdspullen in. Maar ik deze even open. Hallo, oh, oh geen pony. Dan ga ik naar Roontje. Roontje. Vrona vervlecht, daarom gaat ze niet in haar stal poetsen. Dan ga ik niet in haar stal poetsen, maar daar. En uh, ja, jij roontje. Oh, kom. Vrona pakt me tussen eens een plak Het is Echt stom, ik ben mijn, uh, mijn elastiekjes zitten in mijn poetstas. En mijn poetstas ligt op de Arkenhoeven. Dus ik heb nu geen... En niet heel veel elastiekjes. Gelukkig heb ik gisteren blondie staart gevlochten. Waardoor ik wel een paar elastiekjes heb. en ik een paar wegjes heb kunnen maken. Maar het is niet heel veel. Oké, okay, uiteindelijk met al mijn elastiekjes. Tada! Heb ik toch alles kunnen doen. Dus daar ben ik heel blij mee. Even poetsen. gepakt, die zijn daar. Uh, dat zijn mijn jasje, het dekje en ga ik voor de even opzamelen. Want ik moet er over een paar minuutjes op zitten. Dus Zo, ik ben klaar. Ik uh, moet Vrona even omdraaien. Zo, tadaan. ik uh, ga naar de bak toe. Ik zag moeder net al komen, dus uh, wij zijn er klaar voor. Ik heb zo'n proefje. Ik heb best wel zin in. Ik, uh, Maya is de jury, dus daar ben ik wel blij mee. En, uh, ik hoop dat Vrona het braaf gaat doen. Gaan we beginnen. Succes, test. gedaan en volgens mij ging het best wel goed wacht oh, geef anders maar zo oh ik vlog op de, op de paard ook oh, zo ja ging eigenlijk best wel heel erg goed en uh, soms schoten we wel wat uit ik ben blondie natuurlijk gewend die, uh, die alles heel klein maakt even nee, horen oh, uit hele grote glop passen dus dat ging wat lastiger. Ja, zegt ze ook. Ja, Zit is het me eens? Ja, ze is het er eens. Ja, ik ga haar lekker afzadelen. We na verzorgen, want ze heeft het echt heel goed gedaan. Dan nou ga ik de prijsuitreiking doen. Ik ben benieuwd uh, hoeveel punten ik heb. Uh, ik heb 220 puntjes. Dat zijn er 20 meer dan de vorige keer. En uh, Ik ben heel blij. Yay.